Ja, we hebben net een video opgenomen uh, om uh, te kunnen laten zien uh, wat voor verschillende opties wij hebben op het gebied van uh, ja, vertalen van video's. En dan uh, denk je, video vertalen, kan dat? Ja, dat kan. Uh, maar je hebt daar verschillende keuzes in. En wij kunnen zowel de voice-over bieden in 50 verschillende talen, maar ook uh, ondertiteling verzorgen. En dan bijvoorbeeld ook de juiste zoekwoorden daarin meenemen wanneer we... Uh, ja, een andere taal de de de video ook nog goed vindbaar blijft. Dat is, dat is uh, ja een van de dingen die wij wilden, wilden laten zien met deze korte demo. Nou, dat ligt er eigenlijk een beetje aan uh, uh, ja, wat de klant wil. De klant is bij ons natuurlijk koning. Dus, uh, maar ja, en wat ook het doel is van de video, is de video. dus inderdaad Een video die op YouTube wordt getoond, waarbij de vindbaarheid belangrijk is. Dan gaan we aanraden om de ondertiteling, uh, om ondertiteling te verzorgen. Dus om dat als keuze te doen. En ja, wil je juist een voice-over, dan is dat ook mogelijk. Maar dan moeten we kijken welke voice-over, welke van onze stemmen... Uh, goed bij de boodschap passen. Of dat een vrouwen- vrouw of mannenstem, jong of oud, zakelijk of juist een warme stem moet zijn. Nou, daar zijn ook weer allerlei keuzes in te maken. Dus uh, daar begeleiden we eigenlijk de klant in. Nou ja, dat ligt eraan. Is de tekst, uh, is er een script? Dus uh, kunnen we vanaf een woordbestand de tekst gaan vertalen? Of, en wat gebeurt ook wel eens vaak, uh, dat we een, een, een ...video krijgen die juist al in een andere taal is en die in het Nederlands moet worden vertaald. En dan moeten we van die taal een transcriptie maken. Nou, dan is dat het startpunt. Um, en ja, anders gaan we beginnen met vertalen. Meestal uh, uh, doen we dat met twee fases. Dat is ons pro-niveau. Dan vertalen we, zorgen dat de tekst door een native speaker wordt vertaald. En nog weer door een tweede lezer wordt nagekeken. Dan dus heb je echt een goede tekst. Daar wordt ook rekening mee gehouden dat het om een gesproken tekst gaat zei het weer ondertiteling is. Dus er zijn allerlei keuzes in. Ja, dat is eigenlijk al jaren gaande. Uh, de gesproken boodschap neemt het al jaren uh, ja, neemt die, neemt die toe in kracht en waarde. Uh, het is gewoon iets wat effect heeft. Dus uh, steeds meer mensen hebben dat door en die kiezen voor een video. Uh, en, uh, om hun product te promoten, om iets uit te leggen, om allerlei redenen. En wij uh, uh, ja, krijgen dan de, de, de, de taak om dat dan ook meertalig te maken. Ja, heb je een, een uh, vertaling van een video nodig, dan uh, ben je bij uh, Tacom International aan het, uh, aan het juiste adres. Dat uh, doen we voor heel veel van onze klanten en uh, dan kun je erop vertrouwen dat het uh, goed wordt uh, verzorgd, dat je het juiste advies krijgt.